Er bestaat in Nederland onduidelijkheid over de rechtsgevolgen van draagmoederschap. Het gaat dan in het bijzonder om de rechtsgevolgen in Nederland als een kind in het buitenland via draagmoederschap is verwekt. Dat roept namelijk verschillende juridische vragen op. Welk recht is dan van toepassing? Kan in Nederland rechtsgevolg worden toegekend aan in het buitenland vastgestelde afstemmingsrechtelijke relaties tussen het kind en de wensouders? Zijn de buitenlandse draagmoeder en haar echtgenoot in een procedure in Nederland belanghebbende? De rechtbank Den Haag heeft hierover prediciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad stelt voorop dat er in Nederland op dit moment nog geen wettelijke regelingen bestaan die zien op de rechtsgevolgen van draagmoederschap. Op korte termijn zal echter een hierop gericht wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. En in dat wetsvoorstel worden verschillende kwesties geregeld, waarop ook de door de rechtbank Den Haag gestelde predicele vragen zien. Zo gaat het wetsvoorstel bijvoorbeeld over toepasselijk recht bij draagmoederschap in het buitenland en over de erkenning van in het buitenland vastgestelde afstemmingsrechtelijke relaties tussen de wensouders en het kind. Hoe de inhoud van dit wetsvoorstel precies zal luiden is echter nog onduidelijk. Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is namelijk gebleken dat deze kwesties op verschillende manieren kunnen worden geregeld. En volgens de Hoge Raad zou beantwoording van deze vragen op dit moment om deze reden zijn rechtsvormende taak te buiten gaan. De Hoge Raad ziet dan ook op grond van artikel 393 lid 8 rechtsvordering af van beantwoording van de prediciële vragen. De Hoge Raad benadrukt daarbij dat, zolang een wettelijke regeling ontbreekt, de rechter in een concrete zaak zal moeten beslissen aan de hand van de omstandigheden van het geval. En daarbij kan de rechter ervoor kiezen om de zaak aan te houden en te wachten op de wettelijke regeling. De rechter kan er echter ook voor kiezen om wel al te beslissen. En de Hoge Raad verduidelijkt dat de rechter dan ook overeenkomstige toepassing kan geven aan de artikelen 100 en 101 van boek 10bw. En dat zou betekenen dat als in het buitenland afstemmingsrechtelijke relaties tussen het kind en de wensouders zijn vastgesteld in bijvoorbeeld een geboorteakte of een rechtelijke beslissing, dat in beginsel in Nederland wordt erkend. Al met al zal voor het antwoord op de door de rechtbank Den Haag gestelde vragen echter de uiteindelijke wettelijke regeling moeten worden afgewacht.